Goedemorgen, ik ben Annemiek Redijk, ben 36 jaar, ik hoor in september 37 en ik heb een kinderwens. Een kinderwens die ik al heb sinds ik 12 ben, helaas, er nooit van gekomen, niet gelukt. En de afgelopen paar jaar uh, heeft mijn leven in het teken gestaan van pijn, pijn en nog eens pijn. Uh, voornamelijk door acnes, wat betekent uh, zenuwbeknelling in de buikwand en niet acne. Van de buisjes. Acnes. Je schrijft het hetzelfde maar met een S aan het eind. Uh, de zenuwbeknellingen zitten bij mij op meerdere punten in mijn buik, mijn zij en een stuk op mijn rug. Wat voor mij betekent dat het complex is, uitbehandeld. Afgelopen jaar heb ik gerevalideerd. Intensief. En heb weer zicht op mijn toekomst. En uh, de kinderwens is weer aanwezig. Die is even weg geweest omdat ik gewoon. Nee, wat ik zei, alles stond in het teken van pijn. Maar nu is de vraag, kan ik dat lichamelijk aan? Want ik kan vrij weinig. Ik heb huishoudelijke hulp, ik heb een rolstoel, ik heb een scootmobiel, rollator. Dus eigenlijk van, kan mijn lichaam het aan om voor een baby te zorgen? En uh, waar loop ik tegenaan met het zorgen? De maand heb ik met een reborn baby rondgelopen. En sinds gisteren heb ik een real care baby voor een paar dagen. Wat is het verschil? Een real born baby ziet er heel echt uit. Ik zal proberen in dit filmpje wat foto's van de reborn te laten zien. Hierbij een paar foto's van de reborn die ik een maand nu heb. Zij maakt verder geen geluiden. Zij is gewoon alleen maar ziet er levens echt uit. Verder is hij een kleine 50 centimeter, weegt ongeveer 2,5 kilo En zoals hier te zien is, heeft ze drie kwart armpjes en beentjes. De real Care baby, dat is, ziet er gewoon meer uit als een pop, maar daar zit software in die reageert alsof het een echte baby is. Heeft een bepaald rooster, noem maar op. Uh, ik kan daar niks mee A, veranderen. Uh, degene die de software heeft geprogrammeerd kan er ook niks van aan veranderen. Als de baby gaat huilen, moet ik er wat mee. Uh, ik heb een app geïnstalleerd, Baby Daybook. Deze. Is, uh, ik vind het een hele fijne app. Heel erg uitgebreid, vooral ook leuk waarschijnlijk als je zelf echt kinderen hebt, want spelen, nou ja, alles komt erin voor. Ik vind dit gewoon grappig: dat je een lijstje hebt waar je kan scrollen en bijhouden hoe lang ze slaapt, hoe lang ze drinkt, hoe vaak ik de luier verschoon, noem maar op. Uh, Vandaag heb ik best dus een zware nacht gehad tot ze is om 4 uur middags aangegaan. Gelukkig kwam ze pas tegen 6 want we zaten nog in de auto, want we hebben er in België op moeten halen. Uh, nou, toen kwam ze netjes om de 2,5 à 3 uur. En vanaf 2 uur vond ze het uh, tijd worden om me op de proef te stellen. En kwam ze ieder uur. En ieder uur een half uur. En voordat ik dan sliep was het weer iets verder. Dus ik heb best een zware nacht gehad. Dat is me zowel tegengevallen, omdat ze dus zo vaak kwam als al meegevallen over hoe ik er nu bij zit. Het is nu 9 uur, Het is nu iets langer dan een uur geleden uh, bij me geweest voor de flesje, dus is weer in slaap gevallen. Dus ze ligt nog lekker op haar bedje. Ja. Straks als ze wakker wordt ga ik haar uh, omkleden, verschonen en uh, dan gaan we de dag beginnen. Ik ben heel erg benieuwd hoe de dag gaat lopen. Uh, het is uh, heel apart, want ik heb een chip om die moet ik eerst op haar buikje leggen en dan hoor ik een geluidje, dan weet ze van oké, okay, mama is er. En dan mag ik gaan uitdokteren waarom ze helpt. Ze kan om vier dingen huilen. Dat is de fles, een schone luier en een boertje. Het betekent niet dat als ze de fles gehad heeft, ze automatisch een schone luier en een boertje doet. Want... Toen ze dus iets meer dan een uur geleden kwam, heeft ze alleen het flesje gehad. Verder niks. Pas als ze na het flesje weer gaat huilen, moet ik gaan kijken of een van de andere twee dingen uh, aan de orde zijn. Vannacht is het zelfs een paar keer geweest dat ik dacht van oh, ze wil een flesje. En dat ik het flesje gehad en dat ze het flesje niet pakte. Uh, voor mij uh, allemaal nieuw en afwachten hoe het gaat lopen uh, Met mijn beperkingen. Uh, want ik heb naast de acnes waar ik het net over had. Ook de fibromyalgie uh, met hypermobiliteit, wat voor mij vooral betekent dat ik heel veel last heb van uh, ontsteking in mijn gezichten. En uh, bij overbelasting, nou is bij mij overbelasting uh, heel snel. Ik heb gewoon, ja, ik hoef heel weinig te doen, wil ik bijvoorbeeld mijn pols overbelasten en vervolgens twee, drie dagen met een brace om lopen, omdat mijn pols gewoon niet meer wil. Dat is een feit, daar moet ik mee leren leven. Maar mijn vraag is meer van, hoe gaat dat met een baby?